Ja, dat stel niet aan. De is tijd de mensen thuis te lullen. Denk ik, zomaar. je ze goed? Ja. Oh, is het Ja. Hij is niet helemaal recht. Hop, opnieuw. ook Ja, ze vindt het alleen maar fijn, dus... Uh... dat het geblondeerde haar, zeg maar, dat het donker is dan uh... ja, het Ja, precies. Dan zie je het heel goed, ja. dank je los. Ja. Precies. Nou zie je, nou, zie je het wel goed dat het zich zag. Oh, echt? Weet je, je wat weet... ik zei, ik, ik wou net zeggen, ja. je weet het nog niet. Oh, god, ze gaat van alles met haar uitspoken en jij weet niet wat ze gaat doen. Nee. nee, nee. nee, nee. nee ik nog niet. dan hier Kijk klaar, hè? hou jij wel strekjes? strikjes? Yeah. Oh yeah. <laughs> yeah. oh, yo, yeah. oh, oh my goodness. Wat proesten met je? Ik doe een doen hele rare dingen. Is het leuk? Ja. Niet, niet yes. is het ook niet zo erg, op de foto met het paard. Ja, Paardje, paardje. Hij hier? Oh. We hier. Zo, zie jij er mooi uit? Zo. Eh. Je wilt vast deze kennis maken Binnen. Daar staat het zelf oh. Je kan het paardje niet eens zien. Kom okay, okay. jij oh. Kijk eens hoe cute! Zie je? Kijk! Hij is echt hè? Ja, hij is leuk! Ga je naar binnen? een beetje koud, hè? Kom, we gaan naar binnen. Oh, het is veel te koud, we gaan naar binnen. En hier zitten alle cookies in voor het paardje. En wortels, zie ik. Oh, kijk, kijk, daar ben Oh, hoor. Nou, kent je er zit? Nee. Wat, Zit, Ah god. Ja, hij moet daar in de stoel. Oh, nou kan wel hoor, geen probleem. Hoi. Oh, god. Ja, maar hij weet dat de mens, hij. Het is al een modelletje. Hallo. Even helemaal heel even kijken. Hoe heet hij? Hoe heet het beest ook alweer? Cashmere. Cashmere. Cashmere. Maar Ik noem hem wel gewoon cash. O ja. Oh ja. Geld. Is, ja. Die Amerikaan... Contant. Ja. contantje. Doe maar cash. Kijk, zie je dat hij nog een beetje zo. Ja. Dat is wat kanselijk. Hé, hey, knapper. Nou, cash, wat zie je?